<laughs> Welkom bij Agressie de baas. Ook in deze aflevering, de laatste aflevering, gaan we de theorie aan de praktijk toetsen. Een van de heethangheisers in de samenleving zijn hangjongeren. En natuurlijk vooral allochtonen jongeren. We weten daar vaak geen raad mee, we denken het is uh, allemaal de schuld van die ander. Maar eigenlijk gaat het ook om hoe je die jongeren benadert. Hoe benader je ze op welke manier? We gaan het eerst even op een hele foute manier doen, ze we maken wel erg veel. Hey, ik ga er even ah, hard voor zeggen. Jongens, uh, hey, uh, hey. uh, jongens, moet het zo'n herrie zijn hier? Jullie zitten hier vaak s'avonds laat ook een beetje herrie te schoppen, hè? Ja, ja. En, ja wat, wat moet het met die blikjes? Waarom? Het gaat hier liggen. Wat, wat Doe je dat in Marokko ook of zo? Ja, maar He? geen probleem. Ja. Dat ja. Ja. is gewoon asociaal. Je moet je gewoon hier aanpassen, hoor. Ja, geen probleem. Je ja. moet je gewoon hier aanpassen. Ja, geen probleem. Ja. Aan. Nee, niet doen, hè. En hey, even rustig aan doen, hè. Nee, we gaan niet. En ik nee, weet we waar je vader, op, vader op, op, nee, wat is. Dit? Wat ga ja. je doen? doen? Wat, wat? wat ga je doen? Wat ga je doen? Wat ga ja je doen? Wat ga je uitdagen? Ga je doen? Ga je doen? Ga je doen? Ga je doen? Ga je doen? Ga je doen? Ga je doen? Ga je doen? Ga je nou, dit, uh, dit lost niks op, hè? dit gaat alleen maar escaleren. En zeker met hangjongeren, want die hebben geen rem. Die schelden je gewoon uit. Uh... Dus dat heeft helemaal geen zin. Het heeft ook helemaal geen zin om opgefokt daarheen te gaan. Dus als je geëmotioneerd bent, of je hebt je al weken geërgerd aan die hangjongeren bij jou in de buurt. Nu hebben we het over allochtonen, maar dat kunnen natuurlijk ook gewoon autochtonen jongeren zijn. Dan is het, heeft het geen zin om uh, er op een emotionele manier op af te stappen. Dan moet je eerst rustig zijn en bedaren. En bedenk dat je, ge dat je geen gelijk moet willen hebben maar geluk, je wilt gewoon rust. Dus we gaan kijken hoe we dit op een andere manier kunnen invullen. Welkom, hallo! Hey jongens, oh, hey, hey. Oh, Hi. Ja. Hey. hey! ik ben Mike. Ik ben Robin? Hallo. Hoi, Mike. Gaat alles goed? Ja, gaat Ja, waar komen jullie vandaan? We komen van Syrië. Oh, Syrië. Ja, zijn yeah. jullie er dan? We hebben een jaar en vijf maanden. Oké, oké. Ja, ik zie jullie hier vaak, jullie uh, zijn hier vaak met z'n vieren of ja. soms wel met z'n zes, hè? Ja, ja. Ja. ja. Ik kan me voorstellen hoor, dat is lekker ja. gezellig natuurlijk. En je moet ook een beetje wennen natuurlijk. Ja. Hè. Zo. Maar het, uh, zouden we kunnen afspreken dat we in ieder geval de ja, ja, van de blijkjes ja, willen ja, opruimen? Ja, En af en toe even iets, iets rustiger, want ja. het is, uh, als het uh, 11, 12 ja. uur is dan willen ja. mensen slapen. Ja. Ja? ja Nou, dat zou uh, ik heel rustig. pop vinden. Hé, hey, bedankt jongens. Ja, Fijne problemen. middag. Hoi. Kijk, dat is de beste manier. Gewoon Stel je voor, zeg niet hé hey, en hallo, maar zeg hallo ik ben Mike. Uh, leef een beetje met, uh, met uw situatie mee, nou ze komen ze uit Syrië dus het was sowieso belachelijk om voor mij om Marokkanen te zeggen natuurlijk. Dus dat is leef je in, in een situatie, leef je ook in dat gewoon hangjongeren gewoon een beetje lol willen maken. En ook gewoon een plek willen hebben waar ze lekker kunnen hangen, want ze mogen nog niet de kroegen. Dus en vervolgens uh, moet je een beetje op hun niveau zien te komen. En je kunt natuurlijk wel gewoon bespreekbaar maken wat je irriteert. Afval, uh, dat ze nog wat luidruchtig zijn, s'avonds laat. Dan kun je dan gewoon met ze afspreken. Jongens, zullen we afspreken. Niet jij moet en dit. Dus niet vanuit ik en jullie, maar meer vanuit wij. Zo simpel is het. En uh, dit was de laatste aflevering van Agressie de Baas. Dankjewel.